Ieder mens is door God geliefd, want Hij heeft jou gemaakt. Je hebt dromen in dit leven en je hebt talenten gekregen. Daarmee kan je God eren en andere mensen helpen. Zo ben jij onderdeel van de maatschappij. Bij sommige dingen heb je hulp nodig. Daarvoor vraag je hulp van je familie, vrienden, mensen uit de kerk of bij buren. Maar soms ook bij een organisatie, zoals Sprank. Sprank helpt je om zo zelfstandig mogelijk te leven. Dat doen we samen met de mensen die om jou heen staan. Heb je begeleiding nodig bij het wonen? In bijna 20 gemeenten in Nederland staan locaties van Sprank. Woon je op jezelf of bij je ouders? Dan komt een medewerker van Sprank bij jou thuis. Of kom je bij ons werken met begeleiding? Zodat jij een betekenisvol leven kan leiden midden in deze wereld. Samen zorgen dat jij sprankelt.